Welkom bij de serie De Eerste Stappen. Deze videoserie is gemaakt bij het boek en de website Verstaanbaar Nederlands in Zeven Stappen. In deze video worden de eerste stappen van de P en de B behandeld. Stap 1 Begrijpen, Stap 2 Ervaren en Stap 3 Letterkennis. Veel plezier! Stap 1. Begrijpen hoe de P en B worden uitgesproken en wat de luisteraar hoort bij een verkeerde uitspraak. De P en de B worden allebei met beide lippen uitgesproken. De P is een scherpe plof met beide lippen zonder stemgeluid, alsof je een pitje uitspuugt. De B is een zachte plof met beide lippen, met stemgeluid. B. B. Een kapstokwoord is een woord waaraan je de uitspraak van nieuwe woorden kunt ophangen. Het kapstokwoord bij de P is pen. Ik heb geen pen. Het kapstokwoord bij de B is boek. Ik heb dit boek uit de biep. Een verkeerde uitspraak zorgt voor een andere betekenis. Wanneer we paard met een zachte plof uitspreken, horen we baard. En andersom, als we baard met een scherpe plof uitspreken, horen we paard. Stap 2. Kijken en voelen hoe de P en de B worden uitgesproken. Kunnen we verschil zien tussen de P en de B? Kijk naar mijn lippen. Ik zeg paard en baard zonder geluid. Nee, je ziet helemaal geen verschil. Ik maak de klanken met mijn beide lippen. Er is natuurlijk wel verschil tussen die twee klanken. We gaan het eens voelen. Eerst de P van pen. Doe alsof je een pitje uitspuugt. P, Dat is de P. De B is nou eigenlijk een P met geluid. Daar heb ik een trucje voor. Zeg eerst de M van mond. En knijp dan je neus dicht. M-B M-B Dat is de B van boek. 3. letterkennis. Weten welke uitspraak bij de letter hoort. Dit hangt soms af van de plaats in de lettergreep. De letter P wordt in het Nederlands vrijwel altijd uitgesproken als P. Zoals in pan, plaats, gepraat, stoppen. In combinatie met een H wordt de P uitgesproken als een F. Zoals in Philips. De letter B wordt aan het begin en het midden van een woord uitgesproken als B. Boek, beter, hebben, gebracht. Aan het eind van een lettergreep wordt de B uitgesproken als P. Heb, biep, club. Zie ook verbonden spraak eindverscherping. Deze eerste drie stappen maken deel uit van de methode Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen. Ze zijn terug te vinden in het boek en op de bijbehorende website, net als de volgende stappen. Stap 4. Luisteren. Stap 5. Oefenen. Stap 6. Doen. En stap 7. Actie. Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen bestaat uit een boek en een website met uitleg over de klemtoon, het spreekritme, de intonatie en de klankarticulatie van het Nederlands, online luister uitspraak en letterkennisoefeningen en opdrachten voor in de les en daarbuiten. Er zijn nog veel meer video's in deze serie. Ga naar de website voor meer informatie.